Zaterdag 21 juni stond het college Onze Lieve Vrouw ten Doorn en Eeklo in het thema van koken. Hè? Ja, acht finalisten wilden bewijzen tegenover een jury van Koken op Kamp waarom zij de ideale kampkok zijn. Zeg, maar wat maakt jou nu tot ideale kampkok? Uh, ja, een kampkok is altijd iets speciaals want je uh, moet een beetje andere dingen kunnen dan uh, de gewone kok. Het uh, moet vooral goed uh, ja, met andere mensen kunnen. Ik kan koken, maar dat je ook origine een origineel gerecht kan maken. Zo niet een typische spaghetti bolognese, wat elke kok wel kan. We zorgen natuurlijk voor gezonde voeding. Hè. Ik denk dat we dat ook proberen. Veel groentjes. Uh, en um, eten, niet de grote specialiteiten, maar voedzaam eten. En we zijn begonnen. Ja, maar toch met een lichte zenuwachtigheid, hè. Ja, we gaan uh, een soort volle van maken, maar op een heel andere manier. En vandaar dat die champignons ook anders moeten gesneeuwd worden, natuurlijk. Het moet aantrekkelijk blijven voor de, voor de kindjes. Of kan je toch voor een man of honderd, en dan daar te grote brok naar Allee, Ik vind dat niet aantrekkelijk. Ik denk dat het smakelijker is als je iets kleiner snijdt. <middels> Gewoon als we dat pakje open krijgen, dan lukt dat. Ja, bij koken draait het dus allemaal om durf en originaliteit. De eerste prijs gaat naar Giro Savio met Volovan met een twist. Dat we inderdaad een gerecht hebben gebracht die uh, populair is, want Follovan is op zich populair. Uh, maar op zo'n manier gebracht dat het een keer wat anders is, uh, met leuke kleuren ook. En uh, de groenten hebben verwerkt op zo'n manier dat de kindjes dan niet als storend ervaren.